Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar de eigenschappen van een aantal speciale driehoeken. We gaan kijken naar de volgende driehoeken, de gelijkbenige driehoek, een gelijkzijdige driehoek en een rechthoekige driehoek. We gaan beginnen met een gelijkbenige driehoek. Een gelijkbenige driehoek heeft twee zijden van dezelfde lengte. Deze twee zijden... Dus de zijden die even lang zijn, noemen we ook wel benen. Dus een gelijkbenige driehoek heeft twee even lange zijden. Die zijden noemen we de benen, vandaar de naam gelijkbenig. Naast die twee even lange zijden hebben we nog een zijde en die zijde noemen we de basis. Dus een gelijkbenige driehoek heeft twee even lange zijden en een basis. Daarnaast is een gelijkbenige driehoek is symmetrisch. Dat betekent dat wanneer we nu kijken naar de rechterkant, dat we diezelfde driehoek, maar dan gespiegeld, terugzien aan de linkerkant. Oftewel een gelijkbenige driehoek die is symmetrisch. Wanneer we nu gebruik maken van deze symmetrie en we gaan kijken naar het hoekje rechtsonderin, dan weet ik nu, omdat die symmetrisch is, dat het hoekje linksonderin even groot is. En deze twee hoeken, dat noemen we basishoeken. De basishoeken, dat zijn de hoeken die de benen maken met de basis. Een gelijkbenige driehoek heeft twee even grote hoeken. Net zoals elke driehoek, heeft ook een gelijkbenige driehoek drie hoeken. De hoek die overblijft, dus die hoek daarbovenin, dat noemen we de tophoek. Dus naast twee basishoeken, heeft een gelijkbenige driehoek. Ook nog een tophoek. De tophoek, ja de naam is eigenlijk een beetje vervelend. Het wekt een beetje de indruk dat de tophoek altijd bovenaan zit. Dit is niet het geval. Want wanneer ik de driehoek nu op de zij leg, zien we dat die tophoek aan de onderkant zit. Dus onthou goed, een gelijkbenige driehoek heeft twee even grote hoeken. En de hoek die dan overblijft, dat is de tophoek. Wanneer we te maken hebben met gelijkbenige driehoeken kunnen we gebruik maken van het volgende. Wanneer een driehoek twee even lange zijden heeft of twee dezelfde hoeken dan is zo'n driehoek gelijkbenig. Maar dit betekent dat wanneer hij twee even lange zijden heeft hij automatisch twee even grote hoeken heeft. En andersom geldt hetzelfde heeft een driehoek twee even grote hoeken dan is het dus een gelijkbenige driehoek en heeft die dus twee even lange zijden. Gaan we naar de volgende. De gelijkbenige driehoek hebben we nu gehad. We gaan naar de gelijkzijdige driehoek. Een gelijkzijdige driehoek, nou de naam zegt het eigenlijk al, heeft drie gelijke zijden, oftewel drie zijden met dezelfde lengte. Een gelijkzijdige driehoek is ook symmetrisch. Immers als die drie even lange zijden heeft, heeft hij er ook wel twee. Wat maakt dat een gelijkzijdige driehoek ook een gelijkbenige driehoek is? Andersom hoeft niet altijd te gelden. Een gelijkbenige driehoek hoeft niet altijd een gelijkzijdige driehoek te zijn. Want een gelijkbenige driehoek heeft twee even lange zijden. En een gelijkzijdige driehoek heeft drie even lange zijden. Gaan we terug naar de gelijkzijdige driehoek. Hij is dus symmetrisch. Wat betekent dat die rechterkant hetzelfde is als die linkerkant? Nou, we hebben net gezien dat die basishoeken dan even groot zijn. Dus die hoek rechtsonder is even groot als die hoek linksonder. Maar een gelijkzijdige driehoek is ook op deze manier symmetrisch. Maar dat betekent dat deze driehoek hetzelfde is als die. Maar dan is ook deze hoek even groot. Dat betekent dat een gelijkzijdige driehoek drie even grote hoeken heeft. Dus naast dat hij drie even lange zijden heeft, heeft hij ook drie even grote hoeken. En zoals we net hebben kunnen zien, heeft hij 1, 2. en hij heeft er nog één, hij heeft drie symmetria's. In de volgende les zullen jullie zien dat de som van de hoeken van elke driehoek 180 graden is. Zo, dat heb ik jullie al verteld. Daar gaan we nu even naar kijken. Ik weet dat de som van de hoeken, dus al die hoeken bij elkaar opgeteld, is 180 graden. Ik weet ook dat al die hoeken even groot zijn. Dat betekent dat voor één hoek overblijft, 180 gedeeld door 3, is 60 graden. Dus in een gelijkzijdige driehoek is een hoek altijd 60 graden. Gaan we naar de volgende. We hebben nu de gelijkbenige driehoek gehad. De gelijkzijdige driehoek hebben we gehad. Blijft nog over de rechthoekige driehoek. De rechthoekige driehoek heet een rechthoekige driehoek. Omdat die een rechte hoek heeft. Een rechte hoek geven we altijd aan met het volgende tekentje. We zien hem ook wel eens op deze manier. Wat precies hetzelfde betekent. Dus een rechthoekige driehoek. ...heeft één rechte hoek. En van de rechte hoek weet ik... ...deze is 90 graden. Wanneer ik die zijden... ...die grenzen aan de rechte hoek... ...nu enigszins aanpas... ...en deze even lang maak... ...dan heb ik te maken met een gelijkbenige driehoek... ...immers twee zijden... ...van dezelfde lengte... ...maar we hebben zojuist gezien... ...dat deze twee hoeken dan ook even groot zijn. Dat zijn dan de basishoeken. We hebben ook gezien dat die drie hoeken samen 180 graden zijn. We hebben al een hoek van 90, dus er blijft nog 90 graden over. Die twee hoeken zijn even groot, oftewel beide hoeken zijn 45 graden. Want we zien dan 45 plus 45 plus 90 is 180 graden. Met een gelijkbenige rechthoekige driehoek heb je al heel vaak te maken gehad. Je geodriehoek is namelijk een gelijkbenige rechthoekige driehoek. Hebben we nu alle driehoeken gehad? We hebben ook de rechthoekige driehoek gehad. Nog even samenvattend. Wanneer we een gelijkbenige driehoek hebben, dan weten we dat een gelijkbenige driehoek twee even lange zijden heeft. Hij heeft twee hoeken van dezelfde grootte. Wanneer we een gelijkzijdige driehoek hebben, drie zijden die even lang zijn. En hij heeft drie hoeken. Van dezelfde grootte. En deze hoeken, hebben we net gezien, zijn 60 graden. En dan hebben we nog de rechthoekige driehoek. Een rechthoekige driehoek is een driehoek met daarin een rechte hoek. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.